Heeft u zin in een praatje? Met die vraag bezoeken vrijwilligers van patiëntenorganisatie Hematon elke twee weken hematologiepatiënten in het Hagenziekenhuis. Hematon is er voor mensen met bloed- of lymfeklierkanker. Een ziekte die je leven op zijn kop zet en veel vragen oproept. Een gesprek met iemand die het zelf heeft meegemaakt kan dan prettig zijn. Ada van Oosten, ex-patiënt en regio-teamcoördinator bij Hematon voert lotgenotengesprekken. Hierbij neemt ze haar eigen ervaring als patiënt mee. Senior verpleegkundige Lisette Allert van de Zwan van het Hagen Ziekenhuis bedacht dit idee samen met Ada. Voor corona hebben Ada en ik elkaar voor het eerste keer ontmoet, hebben we een overleg gehad. Dat was naar aanleiding van de vrijwilligers van het inloophuis. Um, en toen hebben we plannen gemaakt en ook uh, afspraken gemaakt om uh, dat de vrijwilligers elke week zouden komen. Maar toen begon corona en al die tijd hebben we contact gehouden en uh, nu dit jaar is het uiteindelijk gelukt dat de vrijwilligers uh, naar de afdeling komen. Van patiënten horen we terug dat, ja, dat ze het prettig vinden om, uh, om informatie te krijgen, om hard te luchten. Eigenlijk heel veel verschillende dingen die ze met de vrijwilligers bespreken. We horen wel echt wel enthousiaste berichten terug van de fijne gesprekken die er gevoerd worden. Patiënten die, die zijn heel blij dat wij komen. Die zijn het achteraf vaak, dat ze heel dankbaar zijn. En ook vragen met wanneer bent u er weer? Kunt u nog een keer? Of vindt u het leuk? Maar we horen heel dankbaar voor uh, het uit uiting en mensen zijn ook over het algemeen uh, vaak zo van. Ook vond het toch wel heel leuk om even te praten met u. De uh, ervaring dus van de vrijwilligers uh, hier in het ziekenhuis dat is ook heel uh, divers. En de een vindt het ontzettend leuk om dit te doen en die ziet de noodzaak ervan in. Die zegt, ja het is, het is, het is heel duidelijk, hè. mensen hebben daar dus behoefte aan. Dus die ziet het van die kant. Het geeft ook wel, dus de vrijwilligers best wel uh, ja, een stuk en emotie uh, wat het zich meebrengt. Wij hebben dit allemaal zelf ook meegemaakt. Dus dan kan het heel erg dichtbij komen. En dus ervaring, hey, dat is heel nuttig, dat is zinvol, dat is dankbaar dat je dit ook uh, mag doen en dat het wederzijds uh, is.